Um, we hebben heel veel vrijwilligers, uh, die wil ik graag van harte bedanken maar één in het bijzonder en dat is Berdien, Berdien de Wilde, zij heeft het hele evenement georganiseerd Yay. en um, als dank aan alle vrijwilligers, maar in het bijzonder Berdien, die een uitstekend werk heeft verricht, uh, wil ik haar een bos bloemen geven en een hartelijk applaus. En dan is hierbij de Japanmarkt voor geopend. Ja. Ik ga het